Ik ben Anne-Claire, verpleegkundige op deze afdeling. Uh, we hebben hier te maken met neurologiepatiënten, maar ook neurochirurgie, KNO en oogheelkunde. Dus we hebben een grote diversiteit aan patiënten. Uh, ik laat je zien hoe onze afdeling eruit ziet. Hey Mark, ben je mee naar de ja. Kan Mark iets vertellen over onze straat? Wij beschikken hier over een strookunit en wij doen hier in het ziekenhuis ook alle behandelingen voor de strookpatiënten. Dat houdt uit in de trombolyse, dus het oplossen van de stolsel op een trombectomie, echt het letterlijk weghalen van de stolsel. Dit is ons teamkost. En dit is onze huiskamer met uitzicht over de stad.